Wow, piraatjes, schippegooi! Vandaag maken we een echt piratenzwaard. Wat hebben we hiervoor nodig? Een ballon 260, kleur die je wil. En onze ballonpomp. Blaas de ballon bijna helemaal op. Dan laat nog een klein staartje over. Wat ongeveer twee tal Goed gedaan. de goed Maak je bal heel zacht. Maak een. Hmm, een space. Deze ballon. Er nou bijna helemaal door. Zoals je kan zien. Als je dat hebt goed gedaan, dan ben je goed op weg. Maak nu een ketting van 5 bubbels. Nu je ballon door de loop. En hou ongeveer een handvol over. Maak je zwart goed recht En nu ben je klaar om op schattenjacht te gaan. Volg mij mee naar Schatteneiland. Tot de volgende keer, kleine piraatjes Pwa.